Jij hebt aan, wat de fuck? What? Ik zie het niet. <laughs> oh, ik hop, heb ja, ik ook. Ik <laughs> heb. <laughs> <laughs> <laughs> en die AirDrop viel letterlijk. Ik zei ja, die AirDrop valt bovenop ons. En toen werden we doodgeschoten. Hallo jongens, like. mijn sluit. van deze best. een nieuwe video op mijn kanaal. Vrijer What the fuck we spannen echt nergens. Oké, okay, jawel. Zuidwest? Zuidwest. Het enige wat we hebben. Ja. Oh, dit is best wel die chille plek. Als ja, goed, daar staan al... best wel veel huisjes. En daar staat volgens mij ook. Er staat ook altijd een auto. Oh, auto, ah, maar. Ik zie Ik weet niet auto. zeker of er altijd een auto is. Meestal staat er een auto. No, nope. deze keer niet. Oh, ik... nog iemand naast me. Ja, dat was ik. Nee, en naast me, naast maar. ja, ik zit ook naast je. In nee, die... jij landde achter het huisje. Ik landde na, oké, okay. ik zag het toch. Ja. Ik kan jou goed zien. Ik heb in dit huis helemaal niks. Ik ook niet. Wat een goede huisjes. Ik heb alleen een military backpack. Ja, ik ook. En nu heb ik een Mac nummer bij. Omdat nummer Pro Ja, vooral voor auto's schieten. Nee, dat is de M9 pro voor. Magnum is goed voor far range. Far. En voor de rest ik heb weer niks. Ah, ga... voor de rest is hij poep ja. Ik ga shredden. Er ligt gewoon letterlijk niks. Oh, ik heb niks. Ik zweer ik heb helemaal geen één gun. Oh wauw hier, de poepste pistol van de game. De R380. Mooi man. In dit huis zitten niet eens meubels, maar wel een AR. Wow. Jee, ik heb een shotgun. en jij een helm? Nee. Nope. Ja, die ligt hierin. Ik zal hem voor mij Oh, ik heb er eentje. Oh. Ik heb er net ingevonden gevonden. Als we surfen. Ga je in die supermarkt? Dat is het laatste wat we kunnen checken. Oh, de Steam team oh. oh my god. Pas op ik dat zei hij nog toch al was iemand geland. Ja, pas op dat er niet nog iemand zit, hè? Steam, hè? Ja, check jij even. Oké, okay, we zeker. De jij een deur dicht? Ja. <laughs> Omdat hij de weg stond. Ik schrok er ook van. Dat was echt een raar geluid. Maar ik zei dat er iemand was. Je ja, gelooft me niet. Ik wist gewoon, ik, ik wist 100% procent. Waar dat is het team mee. He? Misschien is hij doodgevallen tijdens het vliegen. Holy shit, die man liet me echt schrikken. Ik wist dat er ergens iemand was. Alleen ik had, ik had hem gewoon drie keer gehit met een shotgun hè, en hij was nog niet eens, echt helemaal dood. What the fuck? Ik je is kan nu dat hij ons weer Oh! Kijk, je kan armor maken. Met die uh, duct tape. Crafting, ja, met die shit. Oh. Kijk, ik, ik hoef nu alleen nog maar uh, armor scraps hebben en duct tape, dan kan ik armor maken. Ja, dan kijk ik liever een andere keer wel. En ik kan ook nu... Ik kan ook explosive ammo maken. Of explosive bow. En ik kan ook nog andere shit maken allemaal, what the fuck. Die shit hier, of je kan allemaal coole dingen maken nu, maar uh, mijn helm is kapot. Ja, ik heb hier nog een. Ik heb een nodig. Haat me namelijk geen headshot. Toen was mijn helm gelijk ook kapot. Nou, heb ik nog steeds geen eens een gun of zo. Ja, ik heb alleen maar een AR met of een, uh, een shotgun nog met zes kogeltjes. Oké, okay, we gaan nog één ding checken daar. Ik denk dat hij dat al gecheckt heeft, maar. ja, maar we kunnen het proberen. Waarschijnlijk gaan we toch dood, want uh, we kijken waar we gespannen zijn. Ik ga hier niet op. Ja, ah, ik hoop hier niet toe. Er is nergens anders aan je Niks. Hé, hey, wat de fuck is dit? Oh, is niks. Oh, wacht de cirkel. Die is er niet. Is die nog steeds niet? Nee, dat zei ik net. Oh, wow, hoe lang? Ik ga, deze kunnen we ook nog checken als het goed is. Oh, naar een grote kort schoten. Maar we moeten wel naar die schoten toe, want uh, wij zitten nu ergens waar we nooit meer goed iets van doet kunnen vinden. Oh mijn god, dat geluid van die wind. Ja, yep, we kunnen nooit meer lood vinden hier. Ja, nu weet ik niet waar we naartoe moeten. Waar zitten we? C8. We moeten sowieso meer naar het noorden. Oh, ik zei naar het noorden en ineens komt die cirkel in het noorden. We moeten gewoon deze weg links houden. En ik moet nog steeds healen, want ik ben nog steeds low. Wacht even. Ik hoor iemand. Of jij was, maar ik hoorde iemand. Sprong jij? Nee. Ik hoorde iets of iets links bij deze boom, rechts bij deze boom. Oké, okay, fuck it, ik ga, ga rennen. Ik ben bang. Nou, there we go. Ik heb alleen nu de volver. Dat was echt de poepste loot ooit, hè? Wow. Ja, er staan so super voor huisjes. Man. Ja. <laughs> en we krijgen gewoon niks een shotgun en een revolver. Wauw. Maar sowieso, ik heb ook geen first aid kits. Wow, first aid. Die eight. man, die man die mij zo hard hè? Hij, ik, ik doe die deur open en dan staat hij zo. Hij staat stil okay. gewoon. Hij ja, niet. Ja, ik zag stil. het ook. Hij schoot niet eens. Ik dacht, wat doet hij? Ik zag een beetje een poppetje in het huis toen dacht ik van, wat? <laughs> Tafeltje. Oh first aid skit. hier, die mag jij hebben. Ik heb er al één. Ja. Ik had er één van die man gevonden, maar eentje moest ik gebruiken. Hij had er twee, maar eentje moest ik gebruiken. Ik weet niet eens of ik... Oh my god, ik dacht dat ik een auto achter ons zag. Moet ja, wel... ik dacht het ook. Ik kijk ook er... achter ons, maar moet je wel oppassen. Als er een auto komt, moet je gewoon achter die bomen gaan hier. Ja, maar oh, ik kan niet goed achter me kijken. Ik ook niet, dat moet je heel snel doen, dan kan het als het goed. is wel Ja, dan kan je dan heb je die angle achterom? Ik dacht even dat er een motor was, maar natuurlijk dat kan niet. We zitten nog langer niet safe. We gaan het niet eens halen heb ik gevoel. We moeten ook meer naar het noordoosten. wauw Ik heb het gevoel dat we niet eens gaan halen. Waarom klonk je... het alsof we. Iemand aan het reloaden was. de kort het weer? Of, of was jij dat die wapenswitch? Nu deed ik het, maar net niet. Misschien zat er iemand achter die bomen. Ik voel me echt zo onveilig als ik hier loop. En sowieso in deze hele voor Ja, onveilig. ik woon net zeggen: in deze hele game uh, voel ik me onveilig. Overal waar ik loop. Kijk, bijvoorbeeld nu zit er misschien eentje achter deze bomen, maar ik kijk er niet eens. Ja, ik ook niet. Anders moet je elke boom gaan checken, elk bosje. Maar bosjes zijn gewoon poep in elke game. Ja. Zelfs in, in, in elke game zitten mensen gewoon waar ik waar ga je campers achtervolgd wordt? In een bosje. <laughs> er zijn echt op de poepste plek ooit gespannen net, man, wat yo. Is hier loot? Nee, er zijn drie auto's die bij elkaar zijn gepotst. Kijk maar. Oh, hier rechts. Ja, dat, daar ligt ook nooit wat. Maar we kunnen niet looten. Het is niet safe. Oh jawel, dat ligt volgens mij net in de safe zone. We kunnen kijken. Als we getoxic worden, dan. Uh... Er lopen hier altijd super veel mensen, want daar is uh, Pleasant Valley of zo, als je deze weg volgt. Ja. Hier rijden ook heel vaak veel auto's, dus je moet oppassen. Oh ja, en mensen camp in deze groene hutjes hier Groene hutjes, oh. Nee. Ja, en er staan er heel veel. Er staan er ook in de in dit gebouw, staan ook groene hutjes. Een kwad! Waar? Oh ja. Oh. Laat me kijken, laat me kijken, laat me kijken, dit is Sparklux. Anders moeten we echt oppassen. Ik ga vast in First person. Hij spamt hier wel normaal. Dus ik heb een gevoel dat hij gewoon nog goed is. Ja, hij is goed. Nice. Ik neem sparkplugs mee we gaan looten. Waar zit de ingang? Op de voorkant. Dat lijkt me logisch. Ja, weet ik veel. Ik liep anders de andere kant op hoor. Maar er ligt bijna nooit wat hierin. Dus ja. Heel veel tafeltjes. Een koelkast. Is dat een auto? Zal wel, ik ga gewoon kijken ook. En de schuur. Zie je, ligt hier nooit wat. Niks oh wow. eetje. Ik voel het niet bijna... veilig. Er ligt ook echt gewoon letterlijk nooit wat. Er spant hier heel soms loot, maar er is volgens mij geen eens loot gespant. Oké, okay, dit is echt kut, want we hebben een kwad en daar staan we gewoon in het open. We worden gewoon gelijk gehit als iemand schiet. Ja, en ik kan niet voor ons kijken, alleen achter ons. Ja, ik moet de voorkant regelen, dus dat. Uh, het gaat een beetje moeilijk als ik moet rijden en alles tegelijk. Oh, we rijden op schoot af. Waarom rijden? Waar rijden we naartoe? naar het noorden? Ja. Oké, okay, gelukkig. We moeten in D5 komen. Daar kunnen we hiding gebouwen. Maar de quad is wel de snelste van de game. Check dan, we vliegen gewoon. Kijk, kun je weer vliegen. Oké, okay, maar niet te hard, niet te erg vliegen. Maar ik ga gewoon hide in die gebouw, want we, ik heb ik ga nooit overleven met dit wat ik nu heb. Oh my god, we rijden schuin, Guido. Ja, ik zie niet. Ik zit in first person. Oh, oh. Ah. Oh, bijna hadden we dit zo irritant. tand aan de waarom zit er een C5? We moeten meer naar heel ver naar het oosten. Oh mijn god, kijk hoe ik rij. Dun, dun, dun. Dun, dun. Dun, dun, oh mijn oh <laughs> oh <my> god. <laughs> <laughs> Kreeg je damage? Um, nee. Lol. De auto is gewoon 100%. Oké, okay, rip. Ah, nee, geen doden zijn we Rip. Nee, de auto is. Oh maar Oh nee. Heb ik damage? Nee, ik heb geen damage. Oh, wat een fuck die auto is deze, joh. Of oh, power de auto hoor. Het is geen auto dit Wat. Doe. We gaan deze flat flats heiden, oké. Okay? Oh mijn god. Waar? Ik ben... ik ben dood. Waar zit die hier? <laughs> <laughs> ik, ik loop rondjes, maar <laughs> ik zie niet <hem> Ik zit daar bovenop de flatgebouw <laughs> te campen. Oh, rip. 23 ik kon ook echt niks. ik botste tegen een paal aan. ik werd schoot en ik schrok en botte. ik. kut, oh, hoe ga je ook werd, je inventory? oké. Okay. Um, we gaan naar de zuiden. die ene. naar die ene. ja hangar helemaal rechts op de dam of zo. oké. Okay. ik weet. Je ziet, je ziet me wel vallen of niet? nee, volgens mij zit ik onder je. er zat een auto buiten een kapotte. ja. Oh, nog iemand. Oh mijn god. Ik rip, ga lander nog twee. Lander nog. Hij heeft de shotgun. Doei. Oh mijn god, ik, Guido, ik ga rip. Dit, ik zit in dit gebouw. Ja, ik ga rip. Hij heeft de shotgun nog gepakt. Oh god. Oh, hier ligt een het Ja, hij persoon. chased me. Gideon, ik ben rip. Ja, ik ga dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Wel ben dood. Om oh god, ik zo, misschien dat ik het overleef. Ik heb ook een shotgun opgepakt. Ja, ik heb een handpistooltje opgepakt. Guido, fuck him. Hij komt bij jou naar binnen, dat, trouwens, hè volgens mij. Oh nee, hij komt hier, hij komt hier, fuck. Hij heeft nog een helm op ook. Ik ben er, Ja, ik ook. Ik ben dood. Ja, ik, ik weet niet, ik zie. Waarom kwam je niet helpen? Waarom kwam je nou niet helpen? Ik ben dood. Gido ga ik maar dood. Oké, okay, ik ga er naar toe, dus. Het heeft toch geen nut meer? Je bent dood. Het is niet eens dit gebouw volgens mij. Nee, het is het ene, dat zeg ik tot die volgende naast die kent. Oh, daar staat ja, hij. Ik heb dan. hem twee keer gehit. Ja, dat is niet genoeg. Hij heeft me maar één keer gehit. Ik bloed niet eens. Mijn kogels zijn op, rip. Er wordt vuist oh. Bro, je bent ook oké. Okay. Okay, waar gaan we naartoe? Oh nee, we botsen tegen elkaar aan. Rip Guido. Zie je die uh, flatjes of zo? Um, ik zie nog geen flatjes. Noordwest, ja, ja. Oh, gaan we naar die huisjes eigenlijk in het noorden. Gewoon recht naar het noorden. Recht naar het noorden, dat zit die kant op. Oh, de rechts categorie waar zes huisjes staan, daar landen we. Dat okay. staat ook ja. een auto. Daar kom ik totaal niet in de buurt. Waarom kan ik niet meer zo links? Oh nee, ik land net voor dat bergje. Ik moet helemaal omlopen, zeg niet. Oh, gelukkig land erop. Ik ga niet Ik ga naar weer dood, er komt iemand naar binnen. Echt? Ja. Waarom heb je. Ze hebben die richtpunten veranderd? Waarom staat deze deur open? Wat ik heb naast de laatste tijd echt zoveel. Alle deuren zijn automatisch open hier, hè? Bijna. Oh wow. Just to let you know hier ligt heel veel helmen Hey, je ligt. Je kan duct tape oppakken. Ja, dat zijn nieuwe dingen. Dat zeg ik al. Oh ja, daarvan was die update. En die ik heb trouwens update. een. Ja. Ik je bedoelt, je bedoelt 20 updates of zo. Ja, oké. Okay. Ik heb echt zoveel updates gehad, hè? Mario. Ik hoor volgens mijn deur. Ik hoor een schot. <laughs> dat was ik omdat ik iemand zag ik heb trouwens uh, twee militaire backpacks over dief als dus jij er een nodig hebt ik heb een AR over grapje oh ik heb er al een. oh my god maar wat kan je met duct tape ik wil je kan je mond vastplakken Cool. Zodat je iemand kan overhoren Ik heb echt vijf medkits of zo. Ik heb er maar één Ik heb er vier Dat, Zoveel heb ik er Dat is best wel veel Oké, okay, laat ik gewoon even in deze hoek gaan staan Ik ben bij jou Jong, jullie me kapot harsen, ik had je bijna doodgemaakt Heb je al een military backpack? Wat zit er op mijn rug? Oh ja. Yeah. <laughs> Let's get the fuck out of here. Ik ben aan het shredden. Is rondcirkel? cirkel? Oh, yeah. Nee. Nee, nooit zo snel. Ik heb een shirt in mijn broek zitten. Dat nou, had ik ook. Maar dat heb je al heel vaak. Eigenlijk wil ik naar die schoten toe. Ik ook. <laughs> Let's do this. Ik ben nog aan bandetje, ja, het maken. wat boeit dat ze toch doodgaan. Maar wie zegt dat we dood gaan? Nou, dat weet je zelf ook wel. Helemaal niet. Oh my god, als je nu in first person zit heb je ook gewoon een zoom. Oh my god. Oh ja, ja, dat uh, zag ik net ook al toen ik aan het schieten was in pu puppen, Ik ga gewoon lopen voor puppen. Ja, je moet wel langs de hekken blijven lopen, hè. just say. het is scannen. <laughs> ik dacht wel, waarom staan we stil? Oh, een extra helmpje. Hey, mug. Weet je hoeveel matkits ik heb? Heb jij er al één? <laughs> ja, ik heb er al één. Oké, okay, ik drop er wel één. In de keuken. Waarom loop ik deed de first person eigenlijk? Oké, hier werd net geschoten. Je hebt, hier ligt een sh fucking shotgun. Ik heb dit kampje niet eens gecheckt. Ik heb al lang een shotgun. Nee, ja, ik niet. Oh, dank je dat je gewoon militair die backpacks laat liggen. Oh, ik had er al twee gepakt, dus. En dan, ik heb er ook al drie gepakt. Oh! Er loopt iemand buiten Gido. Ja, ik hoor ook voetstappen. Cut, cut, cut, cut. Get ready? First person, bitch. Oké. Okay. Hij, hij gaat mij sowieso als eerste zien. Hij is hier binnen. Ja, yeah. oh, dit is spannend. pandemie. Ik ben bang! je mond. Oké, we moeten. Hij komt. Ik durf we zitten, niet te kijken. We zitten net niet safe. Oh god. Hij is weg. Ik koop het voor je. Ik, ik durf er niet uit. Ik oh, Oké, okay, okay, we gaan tegelijk. Oké, okay. 3. <laughs> okay. oh, is hier, hij is hier, hij is hier, kom. Ik, ik ga de badkamer in. Maar we moeten hier echt weg, want zit we zitten niet safe. Ja, maar ze kunnen ons ook gewoon doden via die ramen hier. Dat, Je waren ja. toch. Ja, daarom. daarom je was, ik ga hier staan lekker voor Ik zit gewoon in de bad. Ik volg mijn voetstappen. Oké, okay, maar we moeten nu gaan. Oké, okay, we gaan gelijk. 3. 2, Waar moeten we go. naartoe welke richting? Jij hebt Crocs aan. The fuck? wat de f. Ik zie het niet. Oh, ik God, heb Ja op. ik ook. Ik heb Oh, Kroks. Kroks. Oh ik had die dat het toch lelijk. lelijk. Maar welke richting moeten we op? Oké okay, dan niet. Weet ik ook niet. Oh ik hoor hem. <laughs> hij is hier. Recht hij zit daar. Oké okay, E5. Waarom zit ik fucking hier? Hij <laughs> de deur, ik ben bang. We zitten E-5 nooit hoe We moeten het oosten. Hoi, oh, oh, oh, We moeten rechtdoor. Kom, let's do it. <laughs> niet. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga waar moeten via de voorkant. Of via hier. Let's do this! Rennen. Ik pak mijn AR. Hij zit, hij zit waarschijnlijk gewoon in een van deze huisjes, hè? Ja. Ja, maar waarom zeggen we er één? Dat er maar één is. Kunnen er ook twee zijn, maar je hoorde er maar één? Ja, ik hoorde er maar één. Ja, oké, okay, maar het kan ook een team zijn. Ik hoorde, maar je hoorde twee keer voetstappen. Je ja, als je ergens op team... staat, dan hoor je dat, dan dan, dan, dan glit je een soort van, maar echt waar mijn broek Wat de fuck, wat een kutte Oh, een auto. Nou, is de trap. Ik ben bang, ja. ook bang dat de trap is. hè? De deur van dit huis is nog dicht. Oh my god, kom hierin. Oh my god, in first person kan je veel beter schieten met dit. Oh my god, ik kan hier niet rijden in. Oh. Rechts me. zit een kampje. Oh. Ik hoor schoten. Een kamp. Mijn kamp. Ja. <laughs> Let's rijden, let's boost, let's vlieg. Nee, dat maar niet. Wat was je vliegtuig in deze game, wat? Weet ik niet. <laughs> Weet Gaat ik fout. Niet. We zitten een F5, we zitten 7, maar we gaan gewoon helemaal door tot de berg. Kom op. <laughs> Kom, we gaan naar de airdrop als die komt. Oké. Okay. krijgen we de sniper. Ja, als we het overleven en ja, vorige keer dat ik het overleefd, oh oh, hij komt wie Airdrop. Oh, <laughs> ik heb het helemaal ready for fight. Ja, ik kan niet omhoog kijken in deze auto, dat ook niet echt. <laughs> maar ja, <laughs> we zijn ook lekker weer in het open. hier Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Hij is gewoon een zwarte piet. Let's niet rij over de weg. Let's crash tegen een boom, oh nee. <laughs> nee, ik drifte. Jongen, sta stil, ik probeer <laughs> om heen te kijken. Ik drift. Kijk, hey, kijk daar het vliegtuig. Kijk, ik drift. Jongen, dit is altijd het drukste plekje. En dan ga je even lopen driften. <laughs> Yolo, waar is die erdrap gevallen weet ik niet ik zag het vliegtuig naar het uh, volgens mij zouden gaan maar zij deed zijn er weer uit kan ik het niet zien waar ah! jij dat wat gebeurde Potsen. Ja. Oh. maar hij ik dacht volgens we mij bescoot. is ergens hier gevallen ik weet het echt niet waar de fuck is het ik, ik hoor weer een erdrap volgens mij een het bommen ja dan denk ik ook <laughs> maar we will find out We zitten echt gewoon te kutten in een auto. Uh -oh. G5. Niks ja, aan de hand, I got this. Maar ook echt in G5 zit echt niks in de buurt. Daarom, Daarom zou die airdrop hier ergens gevallen moeten zijn heb ik gevoel. Oh mijn god, we gaan op deze Oh, Ik zie echt. dat bommen. Ja, waar gaan die vallen? Dan weten we waar die airdrop is. Oh my god, oh nee. No. Oh, nee hoe dan ik ik zie ook niks hè ik got this. <laughs> waar vallen die kutbomen dan Ach, ik dacht dat ik dat iemand zag lopen waar de nee, fuck vallen die bomen ja ik heb geen idee waar die bom vallen ze dus kunnen ook voor die kutheuvel zijn zagen hey, zijn we dan safe Oh ja, we zitten dan safe let's gaan over de heuvel let's do this we gaan op de heuvel waarom komen we niemand tegen weer een bommenwerper dan opeens ja die zal je vast niet vallen nou, boem dood waarom staan we stil ik ben even aan het kijken waar die is vallen nu kan oh. ik het goed zien ja ik niet ik heb geen idee oké okay, nu zit ik niet te driften Het ging gewoon door die auto oh no oh mijn god I got this oh, oh ik dacht oh. dat het een auto was dat is gewoon oh. Een... oh mijn god ik ook ik, pak de, ik ik zat gewoon alleen met mijn muis te kijken. Ik, ik zat al E in te drukken, hè. Ik, wou, ik wou er al uit springen. Ja, nou, ik, zat, ik zat met één hand gewoon om uh, met mijn muis te kijken. De andere hand had ik niet op mijn toetsenbord. Dus opeens... Oh nee. Ik ging ook echt gelijk op de rem. Oké, okay, op de heuvels is altijd het gevaarlijkst. Er staat namelijk één auto die altijd iedereen wil. Dus uh, let's doet dus, we gaan die auto pakken. Maar ja, het is al, vast wel weg. Wacht, is het wel überhaupt de goede heuvel? Denk er niet. Oh, ik, ik dacht als ze vanaf ging driften. Ik zie geen centmast. Ik zie ook geen, uh, ik zie niks. Wat? Ik zie geen centmast. Ga ik in third Wha person. Het yeah, third zit ik al. wat the fuck? Ik zie hem man. Kan naar de bomen kijken, maar ik kan niet naar de bergen kijken. Oh je Zo, ja. <lacht> oh nee, neem nu kijk ik naar de grond. <lacht> wat the fuck? Ik draai alleen maar roetjes. <lacht> Ik... Was, ik weet niet eens of het op de goede berg zit. Ik zit hier gewoon lekker te rijden. Oké, la laten we kijken of het op de goede berg zit eigenlijk. Waar zitten we eigenlijk? H5. Volgens mij, oh, we zitten helemaal niet op die goede berg. Oh. Dus zo, dit is helemaal zo'n andere periode. <coughs> waar het radiostation zit, dat zit in D7 uh, en E7. Precies ja, d op het D8, D7 en D8 e, en D7 nou, laten we hier blijven staan. <laughs> ja. Ik heb geen uh, idee, we kunnen hier eigenlijk al blijven staan. Ik kan al alles zien wat omhoog en omlaag komt. Ja, ik niet, maar ja. Misschien moeten we even de auto bijvullen. Ja, hoe? <laughs> ben ik aan het doen. Hij is al opgevuld. Wat? Alleen, nu hebben we meer biofuel nodig. Er zit automatisch altijd één biofuel in de auto. Oh, dat wist ik niet eens. Hmm. Ik kan niet naar mijn Ik kan niet naar rechts naar beneden kijken. Ik kan wel. Nee, er is geen hond. ook een kat? Nee, ook geen kat. Oh, ik schrok te juch schaff. We zijn wel yes. al 32ste. Yes! Let's, let's do this. We gaan we gewoon niks doen. doen. We gaan gewoon hier staan. Alleen dat een beetje bang zijn als er iemand ik, in ons huis komt. Ik ga even de auto eruit, even de batterij eruit halen. Dan. Um... En als er nu iemand komt, dan. Ik uh... ah! <lacht> was uitgegaan, bro. Ja, oh Je laat me de hele tijd schrikken. Ja, ik weet echt niet welke kant we op gaan. Ik, ik ga gewoon hier blijven staan. We zitten nu precies in het midden. Als we nu gewoon wachten. Het enige waar ik niet kan kijken is achter ons en nu kan ik nergens meer kijken, alleen de lucht. Wow, dit de ding gaat zo snel naar achter oh, wow. en dan vallen we zo de berg af. Ik wou op dit puntje staan hier dan Lion King. De... Nu kunnen ze ons allemaal zien, maar uh, ja. boeit <laughs> wow, okay. het moet toch niet. Wow, het het bukt. Als ik een beetje draai, ja, dan zie, dan ik, zie ik, ik het gat. Ja. Kijk ook, what the fuck? Lalala. La. Ja. La, la, la. Zijn we zo dichtbij? Ja, dat dacht ik ook. Maar. Ik wou precies dat ook dit zeg, het bukt. Oké, okay, we zitten nog steeds safe, oh, H5, ja we zitten nog steeds safe. Wauw, maar nu blijven altijd safe zitten of zo weet ik veel. Weet je hoe lang we nu moeten wachten op de berg? Ah, ik, zeg, ik denk niet dat het hier gaat eindigen. Ik denk dat het bij een uh, misty uh, big dam gaat eindigen bij de dam. Hoe kun je dit überhaupt lezen? Ja. Ik kan het zelfs niet lezen als ik helemaal met mijn ogen erin zit, omdat <laughs> mijn kijk ik heb mijn instellingen laag gezet, omdat anders gaat mijn computer weer trip. En dan gaat die bloedheet worden. En dan kan ik kapot gaan, dat wil ik niet. Is... Ik kan echt niks lezen. Ik kan het enige wat ik, ik kan serieus. Wat er... er staat held, maar zelfs dat kan ik bijna niet lezen. Oh, wacht, ik zal ze even uit de map gaan. Ja, het is wel zo slim. Ja, straks op deze motor. Oh, over. ik zie een auto. Waar? Helemaal rechts. maar die is nu al naar beneden achter de bomen. Hij rijdt naar die caravans toe, recht voor ons. Uh oh oh. Hey, Hé, mijn gun gaat door de auto. Ik hoor een bommenwerper. We zitten er ook echt niet recht onder of zo hoor. Niet? Oh, gelukkig. Waarom, waarom zie je dat ding niet? Oh mijn god! Een auto! Oh, ik heb hem één keer gehit. Oh, ik ben dood. Ik had hem nog een hatch op, die airdropt achter ons. Ik zei, god. ik zag een auto. Oh, hij heeft nog 15 held. Oh, dat zijn die mannen met die regenboogwakjes. Doe. Oh, dat is echt niet. Er zijn 14 geworden. Ja, het is echt niet leuk hè. Ik zat even niet op te letten. Ik zat op de kaart te kijken. En die airdrop viel letterlijk Ik zei: "Ja, die airdrop valt bovenop ons." En toen werden we doodgeschoten. Oké, we zijn op dezelfde plek gespamd. We zijn op dezelfde plank gespamd. Ga weer naar die dan toe, naar diezelfde. Maar ik kan er niet heen want ik ben Ik ook niet. Wacht, ik ga hier naartoe, bij dit huisje hier. Zie je waar ik land? Nee, je ga daar. Nee, daar gaat ook niet landen. Daar komt er heel veel. Ja, bij maar ik dam... kan niet meer daar komen. Nou, en dan ren je er naartoe. <laughs> ja, land die wat voor je. Kijk, met die dam landen fucking veel mensen. Ben je nou ook die dam geland? Hm? Ja, denk Kip, ik denk ik. wel je bent bij tussen al die mensen geland. Ik ben bij de aparte geland, waar niemand was. Oh mijn god, hier loopt iemand. Oh, ik ben bijna dood. Ik heb een AR-dood. Ja, ik word doodgesloten, ik ben al dood. <laughs> ik pak een wapen op, maar ja. Ik had geen andere keus. Anders ging die achter me aan met een wapen. Gewoon weer die fletjes, dat is altijd. Oh my god, hetzelfde span plek. Oh nee, nee. Nee, Jee, die huis is hetzelfde. We gaan naar die uh, rechtsachter gaan we nu helemaal. rechts Is dat deze waar ik land? Die drie rechts achter. Ja, drie, dat is deze denk ik. Nee, acht bedoel ik. Het zijn er 8. Oh mijn god, ja dat zie ik dan was ik bijna verkeerd gegaan. Oh, er landt nog iemand. Die rip. Die landen tegenover. Zie je mijn landen? Ik heb een shotty. Oh, je land helemaal daar achter, Oh, mijn god. Ik ben in die vier voorste, jij bent in die Ja, vier daar vieren. is iemand. Weet ik, jij gaat jij, jij gaat rip. Daar zijn er twee, maar die zitten tegenover me. Guido, waarschijnlijk moeten we zo nog een potje spelen want jij gaat weer dood. hoe zegt dat. Ja, dat zeg jij, ja, ik weet het. Nu kan hij zeggen dat zeg ik. En dat weet je zelf ook wel doen het goed. Dat je waarschijnlijk rip gaat. Nee. God, je, ik hoor schoten naast me. Ja, ik lijk een beetje, ik weet niet wat het is. Oh, ik moet helemaal om. Ik ga gelijk naar jou toe rennen. Moet ik, ik alleen helemaal omlopen. Ik heb een shotgunner vol voor ik bij rip. Ik hoor heel veel schoten bij me. Nee, ten, ik, ik hoor er heel weinig bij jou. Nee, kut, ik heb er nog mijn medkit geboven. Wow. Ik loop langs Wow, wat uit. gebeurt daar dan? Ik hoor allemaal granaten. Oh, Guido, ik word beschoten! Ach, ik kom eraan. Kut, ik word beschoten door die raampjes. Ze zijn overal, ze zijn hier naast ons. Ze staan naast ons op de weg, Guido. Ze staan naast ons, Guido. Fuck hem! Waarom zie ik ze niet? zijn in deze huisje? Kijk maar, hij heeft iemand gekild. hier oh. Hij is in dit huisje gegaan. Kijk hem daar, kijk hem daar. Ja, ik heb geen shotgun. Pak hem, hij zit in dat ene kamertje. In de badkamer links, Rino, ik jou. Oh mijn god. Oh my god hij, ik ga dood. Ik ga wel. Nee, hij komt, ik uit. Eentje is dood. Ik ben dood. Ik had eentje nog gekillt. Oké, okay, let's do it. We moeten nog een potje. <laughs> <laughs> nog één, <laughs> yes.